Niet iedereen verdient even veel geld. Het inkomen is onder andere afhankelijk van je leeftijd, je ervaring en de verantwoordelijkheden die je hebt bij je baan. Een dokter verdient bijvoorbeeld meer dan een bouwvakker. Al het inkomen wat we met elkaar verdienen in Nederland noem je het nationaal inkomen. Hoe dit inkomen is verdeeld noemen we de personele inkomensverdeling. Je kunt de personele inkomensverdeling aflezen in een grafiek. In deze grafiek zie je langs de I-as de inkomens staan in een percentage, dus van 0 tot 100%. Langs de X-as zie je de inkomenstrekkers staan. Inkomenstrekkers wil zeggen dat zijn de mensen die het inkomen dus trekken, oftewel verdienen. Je ziet hier een blauwe lijn, die loopt helemaal recht je kunt hier lezen dat daarbij staat gelijke verdeling. Dat wil zeggen dat het inkomen gelijk verdeeld is. Dus het nationaal inkomen is gelijk verdeeld over alle mensen die het inkomen krijgen. Dus 25% van de inkomenstrekkers krijgt ook 25% van het inkomen. Dus dit stukje, 25%, de eerste 25%, verdient... 25% van het inkomen De bovenste 25% van de inkomenstrekkers Dan zou je dus hier moeten starten met aflezen Tot aan daar, oftewel dit stukje Is ook 25% Dus deze 25% verdient ook 25% van het inkomen Als je naar de paarse lijn kijkt Die is ongelijk verdeeld daar zie je dat deze 25% minder dan 10% van het totale inkomen verdient. Terwijl de mensen die het meest verdienen, dus de bovenste 25%, Nou, gaan we maar eens aflezen, dat is natuurlijk een beetje ongeveer, verdient dit stuk van het inkomen. Dat is meer dan 40%. Dus de Minst verdienende, zeg maar, die verdienen minder dan 10% en die 25% die het meest verdient, verdient dan meer dan 40%. Dat noemen we een ongelijke verdeling. Je kunt dit ook nog even nalezen in je boek. Mocht je dit nou fijn vinden, zo'n video, dan kun je er nog veel meer vinden op www.economievoorvmbo.nl En er is ook een YouTube kanaal waar je rechtstreeks naartoe kunt. Succes!